De sfeer is uh, ontzettend goed. Zoals je wel uh, kunt zien, uh, het gaat allemaal heel gemoedelijk aan toe. Uh, mensen zijn lekker aan het, uh, dan wel aan het hangen, dan wel uh, onderkomens aan het bouwen, dan wel aan het optreden, dan wel aan het vergaderen. Um, ja, want we zijn, het, we zijn een horizontaal georganiseerd, dus je moet ook met z'n allen veel uh, kletsen om uh, zeg maar, eenduidig te besluiten wat je, wat je allemaal gaat doen. Um, ja, maar het gaat allemaal heel gemoedelijk aan toe. En het, uh, het weer is lekker, dus uh, dat, gaat ook, uh, dat helpt ook mee. Waarom ik hier ben? Nou, omdat ik eigenlijk uh, uh, heel erg zat ben dat er uh, een heel klein clubje uh, mensen ontzettend veel profiteert van uh, de natuurlijke bronnen die we hebben en daar ontzettend rijk voor wordt, terwijl er een hele grote groep mensen daar de dupe van is. En uh, dat, dat zie je hier zeg maar, letterlijk in Groningen, dat hier mensen gediscrimineerd worden, dat ze van het kastje naar de muur worden, de muur worden gestuurd uh, doordat ze schade hebben aan hun huizen. En, en de NAM, zeg maar, de, de mensen die het veroorzaken, die nemen hun verantwoordelijkheid niet. En dat is een fenomeen dat zie, je, dat zie je overal als het gaat om de fossiele industrie. En het is ontzettend belangrijk dat mensen nu zelf gaan opstaan en gaan zeggen van genoeg is genoeg. Uh, het is natuurlijk altijd al uit en boze geweest om fossiele brandstof te gebruiken. Maar uh, ja, het moet gewoon een keer afgelopen zijn en we moeten zelf het heft in ander gaan nemen om, om de industrie een, uh, het hoofd te bieden. Ik zou de Groningers mee willen geven om door te gaan. En de strijd die, die, die zal waarschijnlijk nooit helemaal stoppen. Maar we moeten door blijven gaan en we moeten als beweging blijven groeien. Dus sluit verbindingen. En dat doen we hier tijdens Code Rood. Er zijn er ontzettend veel Groningers. Ikzelf ben er eigenlijk één van. Ik ben geboren en getogen in, in Groningen. En, uh, ja, en we moeten die verbinding aangaan met elkaar. Dus zowel Groningen als met de rest van het land, als Nederland internationaal. Zodat we echt een sterke, eenduidige uh, klimaatbeweging kunnen worden. Zowel voor klimaatgerechtigheid als sociale gerechtigheid. En zodat we echt een, een duurzame toekomst kunnen krijgen.